la la welkom bij een nieuwe aflevering van Koken met Papa. Ik ben natuurlijk Michel Romijn van de familie Romijn, de Papa, en vandaag gaan we weer iets heel lekkers maken, namelijk een regenboogverwel met witlof en aardappelen. En wat we daarvoor nodig hebben? Dat zie je nu. We gaan beginnen met het snijden en koken van de witlof en de aardappelen. Aan de aardappelen laat ik lekker het schilletje zitten. Want dat is zo gezond de schil van de aardappel. Er zit heel veel vitamine in. En van de witlof halen we even het kroontje eraf. En snijden we even de bittere eindjes eruit. Zo, we zetten het gas lekker hoog op. Nou, Zoals ik al zei, we laten lekker het schilletje aan de aardappelen. Snijden we gewoon even in partjes. Ook de tweede aardappel en de derde aardappel snijden we in partjes. En die gooien we ook bij de witlof. Nou, dat kan lekker gaan koken. Dan kunnen wij beginnen met het maken van de visschaal. We gaan uh, beginnen met het snijden van de ui, tomaat en paprika. Laten we daar maar eens mee starten. We beginnen met de paprika. Die gaan we ...zatenlijst eruit. En leg ik even apart op een bordje. Dan doen we de uit. Ui, dus de ui mooi gesneden. En de tomaat. Even, even snippen. Ook lekker grof, daar houden wij van. Straks gaan we dit allemaal onder en boven de vis doen. En zoals ik al zei als laatste de tomaat. Ook lekker grof kunnen we gaan beginnen met het invetten van de ovenschaal en daar de vis in doen met de gesneden groenten en de citroenschijfjes. Want we gaan ook lekker citroenschijfjes erin doen en erop. Want dat geeft die lekkere fris zure smaak. Ondertussen is de witlof aan het koken en zodra die gekookt heeft gaan we die mooi inrollen in ham en kaas. En de aardappelen draperen we eromheen en daarna kan het de oven in. Dus wat moeten we nu doen? Nee, niets. We beginnen met snijden weer. Ook okay, geen citroen. We gaan nu de ovenvorm verwarmen. Verwarm de voor op 180 graden. Voor mij is het niet goed zichtbaar, maar ik weet waar het zit. Het rek gaat in het midden, zoals je ziet zit dat er al in. Ik heb hier een kwastje. En daarmee ga ik met de roomboter van de boerderij de ovenschaal lekker invetten. Het mag best wel wat vetter. Want daardoor zal de vis en de groente niet aan de schaal vastkleven. En dat is natuurlijk wat we willen hebben. Zo. Dat is een mooie ingevette overschaal. Wat ik nu ga doen is kijken of de vis goed schoon is daarvoor gebruiken we uiteraard een andere plank. En dat wordt de rode plank. De plank voor vlees en vis. Nou, we maken de verpakking open. En controleer de vis. Ziet er heel mooi schoon uit. Graat zit er nog wel in. Maar voor de rest het vlees voelt ook heel fris, ja, dat is hem. Dus kunnen we beginnen met de, de groenten erin stoppen. Twee tomatjes hier, twee tomatjes hier. uit de bij wat uit de bij dat doet ons veel plezier. Paprika wat paprika dat hoort er zeker bij. Nee, we doen vandaag niet een hardgekukt ei. Zo, en die vis leggen we in de overschouw. Hij past er niet helemaal in, maar dat maakt niet heel veel uit. Want we gaan hem toch nog opvullen met heerlijke groentjes. Mooie dunne schijfjes. Nee, niet te dun. Dat kontje leg je neer, pak je bij het topje beet en dan heb je alsnog een stukje citroen en die gaan we tussen de vooral doen en op de vooral twee tussen de vooral. En twee op de forellen. de rest van de. Zie doen. Schuif er ietsje op, want er moet zo'n laagje witlof tussen. Maak het nou mooi. Zo, dat is dat. We hebben een heerlijke forel. Vooral. Heerlijke forelschotel. Maar de witlof moeten we zo nog tussen met de kaas en ham, dus dan gaan wij even op wachten. Ondertussen kunnen wij even een knoflook snipperen, want dat moet ook gebeuren. Um, daarvoor pak ik weer een klein mesje en dan snij ik de knoflook stukjes eraf. Um, ik doe twee grote teentjes knoflook, want ik vind knoflook heerlijk en daarom uh, gebruik ik graag uh, verse knoflook. Doe lekkere grote bokjes. Dus plakjes, schijfjes, hoe je het ook wil noemen. Wat lekker is, vandaag zit brein op school en Berber is bovenaan het eten met haar mama. Nou, de knoflook gaan we lekker tussen de vis ook doen en natuurlijk eroverheen draperen. Op, op, op, op. Zo, de witlof is klaar. Ik heb hem hier voor me staan. Deze halen we even aan de kant. En we gaan de witlof gewoon zo, bladeren en al, inpakken. Dat doen we in kaas. Alleen je ziet, de kaas heeft nu nog een randje. Die ga ik eerst even verwijderen. Ik ben benieuwd, ja mevrouw eet het niet, mijn kind ook niet. Misschien Berber, die wil misschien wel een hapje proeven. Ik ben wel benieuwd naar de ham. Vers van de slager Aad Groenewegen uit ons Mmm, oh oh, oh, oh, oh, oh, Niet te vergelijken met een supermarkt. Goed, pakken we de rozemarij. Sprekken we er overheen. We hebben mooie potjes hebben gemaakt. Of leuk, heb wel gebruikt deze weg laat ik jullie zien hoe mooi de schaal is dit gaat dan een half uurtje tot een uur in de oven en daarna is het genieten geblazen ik ga het in de oven zetten visje in mijn ovenschaal visje, visje. ik eet jou straks op ik eet mijn regenboog vooral het liefst met een uh, lekkere sambal en laat ik die nou net ook zelf maken en aanbieden op westlandse-sambal.nl Ik heb hier een milde variant, die eet ik het liefst met een visje, uh, maar voor andere varianten uh, voedsel kan je beter de spicy nemen of de hot te bestellen via westlandse-sambal.nl En uh, ja, gewoon lekker om te eten. Hé, hey, zei ik al westlandse-sambal.nl? Zo, en de vis is klaar. We kunnen lekker gaan eten. Vonden jullie deze video nou ook leuk, interessant of ontzettend lekker? Blijf dan vooral ons in de gaten houden. Druk even op abonneren. Vind onze pagina leuk op Facebook. Uh, druk op het belletje als je geabonneerd bent. Want dan kun je altijd op de hoogte worden gehouden wanneer er een nieuwe aflevering komt. En uh, voor nu uh, zou ik zeggen, blijf ons in de gaten houden. Wij gaan nog veel meer lekkere hapjes maken. Volgende week maken wij verse pepernoten. Wil je weten hoe we dat gaan doen? Dat laten we jullie volgende week zien. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende! Hoi! Lekker eten! Kom je aan tafel?